Feesten, daar houden we allemaal van. En bij feest hoort natuurlijk ook muziek. In vroeger tijden werd daar mooi bladmuziek voor uitgegeven, die door harmonieën van en andere orkesten kon worden gespeeld. Muziek is geschreven de Kessels, was natuurlijk gevestigd in Tilburg, en die heeft enkele fraaie documenten achtergelaten die zich in onze collectie bevindt. Even kijken en luisteren.